Ik finally right here op de golfbaan een grondbaan te tegenzijde zouden krijgen Zo is het spreekbaar, twee topbaan te halen, niet meer wat heeft gebeurd Dat is tegen de linkerkant van de hoofdstaande raad, moet je de weg wel afkeken Oké check, op de grondbaan weet ik wel te veel Maar wat om hier 83 onhoog 108 ook om ...melding van een persoon die een uh, golfbal tegen zijn hoofd aan heeft gekregen. Mogelijk een uh, neurologisch trauma. Uh, dus dat klinkt wel ernstig. Beetje dezelfde als we toen straks hadden. Waarschijnlijk. Dus uh, misschien wel een uh, verwarde spraak en zo. Uh, door een, een bloeding of iets. We gaan er even wat gas erop uh, gooien. Maar uiteraard wel veilig waar het kan. En snel eruit waar we geen overzicht hebben. Rechts staat stil. We moeten eigenlijk wel even opletten dat we niet uh, uh, botsen met de 108, want die is ook gekoppeld. Kijk, uh, aanspreekbaar. Een soort van afpu, maar ik weet niet helemaal wat de AVP 108 uh, te plaatsen. Nou, die is heel snel. mag op te plaatsen Oh, oké okay. daar uh, is de... het het is verderop op de baan uh, wat ik begreep kijk okay, ga je wel even de golf aanslopen. 3,81 is dat gras voor mij begaan, weet je dat? Ik zit niet vast in ieder geval, dus uh, het is heel... Ja zeker, doe maar. Als je niet het okay. zand pakt, dan heb ik hier denk ik meneer zitten die... Uh, mogelijk wel is. ik ga er wel eens even kijken bij. Ik save hem even, anders is hij dadelijk weer weg. Als jij meteen al je spullen pakt, dan uh, pak ik even niks. <laughs> hallo meneer. Oh, hallo. Hallo. Oh hallo. Hallo. Hi. Ik zal me even voorstellen, ik ben Wim. Hey. Wim. Hi. Hi. Wat is uw naam? Tim. Tim. Tim, wat is ja. er gebeurd? nou ik was aan het golven ja en dat is het enige wat ik me kan herinneren oké okay, oké okay, goed en als ik naar je hoofd kijk wat zie ik dan Eh, uh, ogen oh dat is heel goed even ouder of character, wat zie ik aan jouw hoofd net uh, even kijken en uh, boven de slaap van de linkerkant zie jij een, uh, een uh, ja een, een mondje een beetje bloeden hmm. is overigens al verbonden Oh, iemand. heeft die iemand al uh, verbonden. Ja, okay, maar die maar had maar... Oh, die is weg. Hé, hey, ja. handig man. Die heeft dat uh, goed gedaan in ieder geval. Komt de bloed er wel doorheen? Ja. Oké. Okay. Duidelijk. Goed. Heb jij moeten braken, Tim? Nee. Uh, niet dat ik zie. Niet dat u ziet. Ben je buiten bewustzijn geweest dan? Ik, ik weet het niet. Weet u niet. Ik weet het niet. Weet u allemaal niet. Dus, ik was aan het golven en nu zit ja. hier. Ik zit hier. Oké. Okay. Ik zou de brancard niet meenemen op het uh, zand inderdaad. Nee, mijn 40 gras moet op zich wel lukken. Ik heb scheprankade brancard ook mee. Oké okay, man. Hey, Tim, wij gaan even wat kleine controles bij je doen. En gezien het toch wel een flinke wond uh, lijkt te zijn en jij je niet meer herinnert wat allemaal is gebeurd, gaan we jou sowieso even insturen naar het ziekenhuis. Dat mag gewoon, uh, of dat gaat gewoon met onze ambulance gebeuren. Uh, met mijn collega hier, zo dat is Chris. En dan uh, kijken ze daar even verder ja? Oké, okay, ja. Goed. Wij hadden doorgekregen dat jij uh, een iets wat verwardere spraak had, maar dat merk je op dit moment niet. Had je dat wel? Weet niet. Weet je niet? Nee. Oké. Okay. Uh, zijn er dus geen omstanders meer bij? Nee, die, die zijn er niet. Oké, okay, dat is altijd handig. Als ze de volgende keer tegen jou zeggen van, hé, hey, uh, wij moeten er vandoor. Ik hoop ja? niet dat de volgende keer dat het voor je gebeurt, maar het is altijd handig als ze er toch even bij blijven. Ik zou je niet zomaar alleen laten. Oké. Okay. Okay. Ja, ik, ik denk dat ze het niet zo erg vonden. Nou ja, het kan toch erg zijn. Hè? Je ziet dat niet zo snel op vijf uh, seconden. Jij mag met beide handen het geven en dan mag je eens even knijpen. Links en rechts. Oké. Okay. Knijp maar eens links, zo hard als je kunt. Geen pijn doen alsjeblieft. Ja, dat is meer dan genoeg. En rechts nu. Oké. Okay. Goed. Zo. Jij knijp rechts wat zachter, Tim. Ja. Ja, was dat al. Weet je dat? Uh, uh, uh, hoe moet ik dat weten? Nou, misschien uh, ben je bekend met krachtsverlies al aan je rechterhand ofzo. Niet dat ik weet, niet maar... Niet dat je weet. Heb je ook nooit last van gehad uh, met dingen optillen ofzo, denk ik, hè? Nee, nee, hij heeft niet. Nee. Goed. En jouw mondhoek zie ik daar wel aan? Nee. Ja, nee, zo? Nee. Uh, voor nu uh, lijkt MMT mij niet nodig. Ja, dan gaan we aan. Ik okay, pak dan mijn uh, monitor uh, van de collega even. Dan doen we even wat controles, dus ik meet jouw bloeddruk en je hartslag oh, en dan duidelijk. gaan we even. En dan gaan wij even naar uh, het ziekenhuis. Oké. Okay. Nou uh, Chris, je, je zag het dat krachtverlies rechts. Beetje. Uh, niet heel spannend is. Misschien dadelijk even in de Almu nog een fuusje erin, mag je doen anders. Hebben ze die in het ziekenhuis al en dan even insturen om te scannen. Ja, moet ik anders even, uh, ik denk dat Maastad het makkelijkste is, is dichtbij. Ja, zeker. Bel jij of bel ik? Bel maar. Oké, okay, uh, A2 denk hmm. De man. Een... ja, De man een eentje. Oké, okay, en we... Uh, ja. MK vroeg nog wel of MMT nodig was. Ik heb gezegd dat niet nodig was. Zeker niet. Nee, heel goed. Oké, okay. ik ga voor je bellen. hè. Yes. Waardes. Spannend, niet spannend. Aan het typen waarschijnlijk. Ja, nee, maar goed man. Maar je schokken Tim. Ik het vind het wel uh, eng dat ook niet dat ik het weet dat ik het niet meer weet dat is het wel uh... kan misschien even terugkomen maar het kan ook ja. zijn dat je iets van een uh, um, of een hersenschudding hebt hè? ik weet niet was het echt een balletje ja, ja dat weet je trouwens helemaal niet meer hè? nee um, ja een golfbal ja dat weet je wel nog ja een golfbal. ja dat is lijkt mij in ieder ja. geval ja ja um, het kan niet zijn dat jij volledig ben neergeslagen door iemand en tot die toen is weggerand ofzo ja dat, dat weet ik niet lijkt me niet maar nee gezien het trauma dat is toch wel echt een flinke uh, flinke wond want het bloed door het door het verband al heen oh, en um, dat ja nou ja het bloed dus wel en dat ja dan is het of, een heel hard, uh, of ze hebben echt een heel hard geslagen met dat golfballetje of er is zoiets ja. iets anders geweest. Maar dan moeten okay. we het ziekenhuis even gaan onderzoeken. Um, ja. Het kan een hersenschudding zijn of iets dergelijks, misschien kneuzing. Uh, het kan okay. misschien ook wat ernstiger zijn en dan spreken we misschien al van een kleine bloeding die in het hoofd op dit moment uh, zich afspeelt. En ja. dat is ook de reden dat wij zo meteen wel even met zwaar licht en eventueel sirene even naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gegaan. Ja, oké, okay. uh, ik weet niet of dat van belang is, maar ik heb ook wel hoofdpijn, ik weet niet of dat... Ja, dat... nee, dat is... Dat kan ook weer ja. door verschillende redenen, hè. Uh, ja. Door eventueel de klap, door een eventueel bloedinkje, of door een kneuzing of uh, schudding van de hersenen. Ja. Dus dat is eigenlijk dat sluit nog niet meer uit dan uh, dat het al deed eigenlijk. Nee, oké, okay, want ik heb ook een beetje licht in mijn hoofd en een beetje duizelig, maar ik weet niet of dat, dat ook heel dat ernstig is. dat soort klachten, dat zijn... Uh, Oké. Okay. Wat er allemaal bij. Je bloeddruk is verder goed en je hartslag is iets hoger dan. om ja. te vragen of je was geschrokken. Krijg je ja. dus zometeen een prikje van ons, maar dat doen we even achterin en dan gaan we naar het ziekenhuis. Oké, okay, ja. Ik vertrouw jullie. Uh... Nou, gelukkig maar. Ja, normaal doen we frietjes uh, bakken en zo, Maar nu vroegen ze ons of we op deze auto en busje konden rijden. Dus ja, dat doen we dan maar. Oh. Oh. Maar, oh. Is dat... Uh... Doen, doen jullie dat nu ook? Of is dat alleen dan... Uh... Nou ja, ik geloof dat het frituurvet wel klaar staat achterin, maar voor de rest uh, okay, ja. houden we ons nu bezig met u. Een frietje vind ik op zich niet erg. Oh nou ja, niet misschien veel, kun je onderweg nu een frietje pakken. Hé, hey, we ja. gaan jou uh, begeleiden naar de brancard, want die kan hier niet in het zand staan, dus we moeten wel even daar naartoe lopen. Maar ja. Ja, denk ik we... Meneer, denkt u dat uh, lopen gaat lukken? Ja, ik denk het wel. Ik okay. heb nog niet geprobeerd, maar... We ondersteunen u sowieso ja. even aan beide kanten. Oké, okay, ja. Weetjes. hou er rekening mee dat rechts misschien al wat uh, moeite aan gaat met lopen. Yes, dan ja. uh, gaan we staan bij 3 oké? Oké, ja, is goed. 1, 2, 3. Ja. Ja. Dan gaan we zevig vast, lopen we gaat naar. Gaat dat? De ja. Ja, ja, gaat, gaat. Ik voel me nog niet uh, een okay, beetje licht man, omhoog, maar niet ja. uh, ernstiger dan normaal. Dat heb ik altijd wel. Je kunt zetten. gewoon op de zijkant van de brancard gaan zitten. Ja, ja. Dat is zo. Even uh, collega voor jou uh, master is verder op de hoogte. Ja, ontvangen. Rockstar editor doet het niet meer. Dus dan moeten we even zo de screenshots maken, dat is wel jammer. Ziekenhuis? Ja, vast als ik hier al gehoord, maar ik kom eigenlijk niet uit de buurt. Dat is uh, eigenlijk. Oh. Dat is eigenlijk een paar straten verderop. Oké. Okay. Dus daar gaan we u even naartoe brengen. Ze zijn op de hoogte. Heeft u verder ook nog iets van familie of zo wat ik op de hoogte moet brengen? Uh, ja, mijn uh, zoon. en nee, dochter. Heel veel beterschap hè. Ja, dank u wel. Zelfde. Dank u wel. <laughs> zelfde. Gaat... Ja. Wat zeggen Oké, okay, duidelijk. Ondertussen gaat hij dood. Onderweg trouwens een oh, beetje. Oh, oh nou, dat. Uh... Nice. We <laughs> ik, uh... de reanimatie. Ik ga MKA inlichten. Is, is goed. Jou tot Op de uh, volgende. De... Oh, laatste ah. melding tot zo. Moet je er wel zijn. <lacht> Zeer belangrijk. User joined your channel. Ja, ter plaatse gekomen. Veel eigenlijk. Ja, aan de ene kant van mij goed en spreekbaar. Uh, We Gaan verder onderzoek doen in het ziekenhuis. Ze gaat de 108 nu wel onder een A1 naartoe boven. Ja, we gaan 1 weer terug Microfoon ja, is hij zijn al vergeten? Ja nee, die kun je niet achter een ambu zetten, maar um, uh, die kun je wel verwijderen, maar dat heeft hij niet gedaan. Maar nu is uit. Wij gaan uh, naar de laatste melding. Uh, of ja die hebben we nog niet. Maar hij zei al, daar moet je bij zijn. Dus wellicht gaan we die van hem krijgen dadelijk. De burger dan. Verwijderde jij die uh...